Ik heet Sander en ik ben 8 jaar. Mijn hobby is freestyle snowboarden. Ik ben Evi en ik ben 11 jaar. en Mijn hobby is freestyle snowboarden. Hallo, ik ben Robbe en ik ben 11 jaar. en Mijn hobby is freestyle snowboarden. Wat zijn trucjes doen op je bord, zoals Frontside 360? Dan moet je draaien met je lichaam en dan moet je uh, terug normaal landen. Hoe ben je op het idee gekomen om te willen snowboarden? Omdat ik dat leuk vind en dat ik dan veel kunstjes kan leren. Ik had dat eens gezien op tv en ik had een idee van, ja ik wil dat ook eens proberen. En dan heb ik dat geprobeerd en dan lukte het heel goed. Wat vinden jouw vrienden en jouw ouders daarvan? Ze vinden het heel leuk dat een vriendin of dat de dochter het zo goed kan doen en daar zijn ze heel trots op. Die vinden dat heel tof en die kijken ook op naar mij. Wat vind je het allermoeilijkste aan snowboarden? Um, de schans. Dit is de schans. Wat is al de leukste ervaring die je hebt gehad? Aan een rookiefest mogen meedoen van heel de wereld, zo. Dan alle mensen mogen meedoen van alle landen. Waarom zou je iedereen aanraden van ah, kom maar freestyle-snowboarden? Omdat het heel leuk is en je kan heel veel bijleren. Wat wil je graag nog bereiken met het snowboarden? De trans en wereldkampioen. Dat ik van de dames um, wereldkampioen mocht worden.